Ga je vaak verkoopgesprekken uit de weg omdat je opziet tegen afwijzing of omdat je jezelf niet wil opdringen? En dat komt heel vaak voor, waardoor heel veel ZZP's veel te weinig klanten hebben. En dat hoeft niet zo te zijn. Als je leert hoe verkoop ook leuk en makkelijk kan zijn, dan ga je heel veel verkopen, heel veel gesprekken voeren. En dat leer je in deze training. Het is gratis en je kunt je ervoor opgeven. Oh.